De spelers staan klaar. De dus scheidsrechter checkt nog even alles. En daar gaat de wedstrijd beginnen: Tussen DVS en ASWA. Gelijk oh, toch wel een hele goede paas van Tarek Everen. Ja, daar kan die. Ali klaar gelijk. Hoe? Nou? Ja, nou? Maarten van Dijk! Leek leek op Hens, maar was het denk ik net niet. Ah, zei ja. Natuurlijk zullen die elk moment aangrijpen om er heel snel tussenuit te gaan. Salazie, waar komt daar duidelijk snelheid tekort? Oeh, dat had voor hetzelfde geld de 0-1 kunnen zijn. Prima. Prima Paas, Maarten van Dijk. Wat, heeft, ja, wat ziet hij dat goed? Stef Nijland. Ja, een duidelijke overtreding. Vrije trap met uh, mogelijkheden. Wie weet. Even kijken. Wie kan dat? Salasiva. Vanaf die positie tegen Dovo. Ik denk dat het uh, gewoon gaat doen. Dat zou wel heel mooi voor hem zijn. Ik heb hem in het tweede. In het begin van zijn loopbaan heb ik hem echt fantastische vrije trappen zien maken. Las staat klaar. Opwinding. Ietsje opwinding in mijn stem. U hoort het. Ik weet wat hij kan. Maar ja, het is wel een grote keeper. Komt hij. Helaas. Helaas. Mislukt paasje. Ja, maar toch doorgaan van. Uh, Las van Wetering levert een uh, ingooi op. Wederom Las van Wetering. Nee, dit was. Uh, Omar El Ghazouani nu. Schietkans! Ja, die zit erin! Hotsekibatsi! Heel mooi! Las van Wetering. Heel actief. Het is toch een lekkere uh, gespit. Terechte 1-0 voorsprong hier. Voor DVS 33. Over de tribune. Geen overtreding. Dat biedt mogelijkheden voor DVS. Ali, Ali Akla. Oh, Ali. Ja, toch weer een uh, vrije trap. Denk toch uh, Stef Nijland. Moet hij wel kunnen. Met zijn ervaring. Maar Salasiva staat er ook bij. Stef Nijland. Stef Nijland! Oh! Oh, oh, oh, oh. Stefje Nijland! Wat lekker! Oh, oh, oh. Ongelooflijk! Heerlijk! Prachtige curve! <laughs> Dit ja, hier moet je durf voor hebben. Hè. Dan moet je geloven in jezelf hebben. Dat heeft DVS momenteel. Zit zitten in een uh, redelijke flow. Naar aanleiding van denk ik, het laatste kwartier, natuurlijk, afgelopen zaterdag. Nu ook weer op rechts. Ruimte. Franco Leijven. Ik zie het aan zijn beweging. Stef Nijland. Zet die bal daarvoor. Ja. Nou. Dit zijn eigenlijk wel balletjes die uh, Lars van Wetering heel graag wil hebben. Oeh. Ja, dat, zijn, uh, dat is een risico, hè. Oeh, ja, dat is een pittige overtreding, hè. Hele pittige. Hele pittige. Hele pittige. Rood, ja. F voor een speler van ASWA, wie, weet ik niet. Maar El uh, Ghazouani, uh, als hij daar maar niks aan overhoudt. die kopbal uh, had uh, Nicky van mij mogen winnen, want uh, dit levert een uh, gevaarlijk moment op. Ja... Het is dat Daan van die lekkere, lange, grijpgelage handjes heeft. Heel mooi. Ja, goed meegegeven aan Lars Huber. Ablak, Ablak. Mooi schot, prima. Goed gespeeld. Lars Huber, wat doe je dat lekker. Oh. Dan gaat hij weer. In dit geval met zijn rechtervoet. Hij, uh, rechts en links. Het maakt hem allemaal helemaal niks uit, Omar. El Ablak. Eren. Turan Jafous. Prima. Strakke bal hoor. Heel goed. Hoef je alleen maar tegenaan te lopen. Maar dat wordt vergeten. Toch redelijk weinig kansen ook gecreëerd. DVS 33 in die tweede helft. En de scheidsrechter fluit voor de laatste keer. DVS 33 schrijft drie punten bij. Peter Wesseling, van harte gefeliciteerd met deze 2-0 overwinning. Ja, dankjewel. <laughs> Oké, okay, ja natuurlijk. Dat had ik uh, kunnen verwachten. Hè, dat ja. je dan dankjewel zegt. Maar um, ja, de, de, de wedstrijd zoals die gelopen is. Uh, ongeveer volgens plan? Ja, volgens plan. Uh, 1-0, 2-0. 1-0, goede goal denk ik. Uh, 2-0 kwam op. Een lekker moment. Uh, ja, die rode kaart. Uh, ja, gooit de wedstrijd natuurlijk volledig op slot voor hun. Uh, en uh, bij een 2-0 stand, ja... Hebben we niet meer gehoeven. Zij, zij wouden niet meer. Uh, een paar momentjes dat ze, dat ze nog willen uitkomen. Uh, ja, dan krijg je zo'n tweede helft. Jammer. Ja, inderdaad. Uh, jammer. Uh, aan de andere kant... Uh, ja. Het is voor de spelers ook wel eens lekker om, uh, om het even wat rustiger aan te doen, uh, zeker na zo'n hectische uh, zaterdag. Maar uh, ja, het 4-5-0 uh, was ook wel leuker geweest voor het publiek. Ja, zeker voor de spelers, voor ons als zijnde, maar zeker ook voor het publiek. Uh, nou, daar bouwen we niet echt op uit. Ik uh, bedoel, uh, ja, dan zul je het anders moeten doen met elkaar, meer energie erin moeten stoppen, zeg maar. Maar ja, ik, ik begrijp het ook wel weer. Uh, dus, uh, nou. Peter, ik heb wel genoten van de eerste helft. Jij ook niet? Jawel zeker. Uh, ik vond wel dat we toen 1-0, goede goal uh, hadden. Uh, de eerste 10, 15 minuten hadden we het ook goed voor elkaar. Uh, ja, en, en, en na de 1-0 gingen we wat inzakken. Uh, en werden we eigenlijk best wel, uh, waren we best wel veel aan de bal, zeg maar. Uh, wij hoefden het natuurlijk niet, uh, zeker na de 2-0 niet. Maar uh, ja, dat, dat voelde toch niet zo heel lekker of zo. Uh, alleen ja, het staat 2-0, we geven eigenlijk niks weg, we staan zo kort op elkaar. Uh, ja, kom je eigenlijk in een situatie waarom we dit, dit jaar nog niet heel veel geweest zijn. Uh, maar dat hebben we wel goed gedaan. En een aantal keren via de counter eruit komen. Uh, ja, was ook wel weer, weer nieuw om te zien. Uh, ja, dus uh, ja, in de tweede helft, ja, veel aan de bal, maar ja, gewoon te weinig uh, energie met elkaar gebracht om echt, echt uh, naar 3 of 4-0 te gaan. Uh. Wel, dit op zich niet uh, echt een uh, hele slechte ploeg was, RCA. Uh, ja, le le lekkere voetballers hoor tussen. Ja, zeker, zeker. Ook wel redelijk wat kracht in een ploeg. Ook wel uh, ja, voetballend vermogen. Maar ja, dadelijk hebben ze nul kans gecreëerd, uh, ja. Dus Een heerlijke uh, driepunter uh, erbij. En de tweede helft uh, kon schriftelijk uh, worden afgedaan. Uiteindelijk wel, uh, nou we hebben nog wat wissels kunnen brengen, wat jongens kunnen sparen. Uh, ja het mooie is eh, nogmaals, iedereen is fit, hè. Ben Hak zit weer aan te komen, die haakt uh, de lopen volgende week denk ik wel weer aan, uh, ja en, en wat ik al zei, we hebben een brede, goede selectie. Uh, ja dat is mooi om te zien. En, uh, iedereen heeft uh, speelminuten gekregen en iedereen kan, uh, is inzetbaar en voegt wat toe. Het is toch wel lekker met zo'n vaste spits en dan uh, Stef uh, Nijland uh, er een beetje zwervend uh, achter. Volgens mij loopt dat lekker. Ja, nou ja het is een beetje zoeken. Uh, nou ja, je zegt uh, Stef Nijland erachter. Uh, nou, Stef is ons diepste. En last speelde erachter. Uh, in de praktijk, ja, ja dat is uh, zo we ze neer hebben gezet. Maar ik, zie, ik zie hem ook heel vaak de bal ophalen en dan gaat hij gaat naar de bal toe. En, dan, en er, de, de, de, dwars door het midden komt dan die paas naar hem toe. Ja, nou, inderdaad. Hè, dat is wat we ook wel willen. Hè. Geen statische uh, spits voorin. Uh, maar eentje die uh, ja, tussen de linies komt, op het middenveld komt. Ja, en dan moeten we daar een loper hebben. Uh, ja, vorig jaar was dat in combinatie met, met Quincy een, een mooi koppel. En we zijn, ja, we zijn een beetje aan het zoeken uh, om dat goed in te vullen, nog steeds. Ja. Eerder was je kwetsbaar als uh, Benna, Benjamin in Rumion, niet meespeelde. Dan was DVS echt kwetsbaar, dan miste hij hem echt. Maar er staat een uh, andere jongen aan de linkerkant op, hè? Ja, nou, laat ik vooropstellen dat we Benna enorm missen. Want ik vind Benna echt uh, van boven... Uh, bovenkwaliteit, zeg maar, uh, in de derde in divisie. Uh, maar ja, oma, die doet het goed, zit goed in zijn vel. Uh, en is op dit moment uh, zich aan het manifesteren, mooi om te zien. Het lijkt wel alsof hij ook weer iets meer diepte in zijn spel heeft en ook, ook wat schietgrager is. Ja, hij is dreigend met een balansvoet van buiten naar binnen. Uh... Dus ja, ja, ja. hij is balvast, uh, hij wil de bal graag hebben, hij is comfortabel aan de bal, hij voelt zich ook goed, dat zie je ook. Dus uh, ja, hartstikke mooi om te zien, uh, ja, mooi. Komt uh, Benna de winnaar? Ja, ik denk dat Benna heeft gisteren met, uh, met Bad getraind met de visio uh, redelijk intensief, uh, geen reactie. Dus uh, kijken of hij donderdag weer wat meer kan doen. En dat hij misschien maandag of dinsdag weer aansluit uh, volgende week. Uh... Mooi, op naar uh, Staphorst, altijd lastig. Staphorst, uh, uit, uh, ja, weer een nieuwe uitdaging, hartstikke mooi. Oké. Okay. Bedankt, prettige avond verder en uh, tot zaterdag.